vind nou, je naam staat nu op uh, de World of Fame. Uh, hoe voelt het? Ja, voelt goed. Ik ben uh, ja, het eerste seizoen daar te mogen hangen. Dus uh, ik ben er erg blij mee. Ik voel me goed. Ja, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent. Uh, het is natuurlijk ook, je hebt het ook echt al bereikt. Je uh, uh, nou, hebt uh, een groei in je, in je sportcarrière. Uh, uh, uh, en je studeert. Uh, hoe, hoe combineer je die twee dingen? Ja. Ja, het is best wel te combineren als je maar heel uh, gestructureerd werkt. Dus uh, het is belangrijk dat je, dat je goed kan plannen. Je moet het niet erg vinden om af en toe een avondje door te werken of even met een feestdag uh, je kantoor in te duiken en toch wat werk verzetten. En uh, ja, als je dat gewoon af en toe doet, dan, uh, dan is het wel te doen. Ja, dus eigenlijk gewoon uh, uh, een goede planning en uh, ja, ja. je daaraan houden. Maar dat ja, gemotiveerd ook... werken natuurlijk. En voor de tentamenweken moet je af en toe wat extra keertjes beuken en dan, uh, ja, dan moet je af en toe wat dingetjes afzeggen, maar uh, dat is op zich niet erg. Ja. Ja, dus je hebt dan het idee dat je uh, daar goed in uh, wordt geholpen, uh, dat ze daar voldoende faciliteiten voor Ja, ja. Nou ja. Als je zou de college worden opgenomen, dus als je wat mis, dan is dat thuis heel goed in te halen. Verder, uh, ja, de professoren die ik heb, die zijn heel gemotiveerd en die helpen me altijd goed als ik wat te vragen heb. Dus dat is echt te gek. En, uh, en de tosportcoördinator die helpt me ook wel eens, als ik echt even in de problemen kom. Uh, kom. En als ik dat uh, op tijd aangeef, dan uh, is er altijd een oplossing te bedenken. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, ja, ja.